Hey, hallo, dat zag ik. Hier zie je. Oh, vuurwapen. Aanrijding letsel. Uh, persoon is doorgereden. Hoge snelheid, zeer hoge snelheid, tegenverkeer in. Hallo politie. Ja, uitstappen allemaal. Hier komen. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is gt5, is en moor. Ik er niet dienst begonnen of ik heb een schot wonden mijn arm. ik heb een god geen idee hoe en dat valt me nu ook pas op. Zo, we zijn weer helemaal klaar voor. Vandaag op de motor, en dat is op de zware motor. Uh, de laatste keer met de motor was een week of twee, drie terug en dat was met de lichte motor. Dus de cross crossmotor, sommige, voor sommige is dat wat handiger. En dit is een grote, zware motor. Uh, sneller dan de crossmotor en uh, ja voor de rest uh, geen verschil blauw doet het de zon gaat daar lekker onder uh, K is niks en oranje doet het nou goed let's go meldingen staan aan oftewel ingemeld voor de C en uh, zoals sommigen van jullie wel weten kan ik niet echt heel goed overweg met de motor en daarmee bedoel ik dat ik de galang of al snel heel te hard gaat, veel te hard ga rijden omdat die ook zo snel rijdt gewoon het is een beetje gas maar eigenlijk is het toch al best snel voor een motor nou, het voordeel van de motor is dat we makkelijker door door plekken kunnen waar je met de auto niet doorheen kan, nu kun je hier nog wel met de auto doorheen maar je zult toch merken met de motor kun je makkelijker tussen twee auto's door ofzo. Hier zag ik een motor rijden. Best wel erg hard. Dacht ik tot ik hem uh, snel voorbij zag komen. Kenteken 36 op het einde. Ja dat klopt. Ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. Nou, 8, 4, de motor. daar rechts, die gaat meer aandacht 6. Op, uh, no, vragen. Maar waarom? Dat is de vraag. Daar gaat iets mee zijn. Ik weet wel hoe laat het is. Als een politieagent omdraait, Ik moet toch zeggen, motoragenten controleren ook veel motors. Of uh, hebben Ik toch meer... meer 8, interesse 8, om hem maar even 5, te zeggen 5, 5, 5, 5, in andere motors. 6, 8. Nee. Ik ga hier even een controle doen bij de meneer. Uh, omdat hij toch... Uh, zijn kleding. Ik kan hem niks maken, ik kan hem alleen aanraden dat het erg onverstandig is. Maar er is geen uh, wet of iets die mij zegt dat ik hem nu een bekeuring mag geven voor het uh, niet hebben van motorkleding. Jullie mogen mij in de comments vertellen als het niet zo is. Bedankt meneer. We gaan je naar die... Ah nee, dat was niet de vraag. Charles. Als dus heb jij een motorrijbewijs? Want als ik even ga kijken ben jij... Nou, je bent wel 18. Kan dat vanaf 18 voor zo'n motor? Ik weet niet is het... Ik heb echt geen idee wat met motors. Ik wou is het 125cc maar dat is geloof ik best wel erg langzaam hè of niet? Ik heb echt geen idee. Ik heb ook geen idee wat scooters zijn. Um, ik weet alleen dat je geloof ik... Uh, niet altijd op een motor mag rijden als je uit 1999 bent. Hij nou, kan wel uit 1999 zijn aan zijn uiterlijk. Um, ja, voor de rest kan ik hem niks. Uh, slippers en ja, jongen, ik geef je mee als je valt, dan ben je echt echte lul maar je mag je weg vervolgen maar doe het alsjeblieft niet want het is uh, we vinden gewoon genoeg mensen met uh, of dat zeggen de agenten bij wegbezwaarders altijd hè, van we zien er genoeg die wel uh, of uh, met de uh, open benen en schaafhonden waar je u tegen zegt en zo. ik heb het gevoel zoals je ziet dat ergens nog iets aan staat nu niet meer zo nou komt het. en wat we gaan even mee helpen bij een achtervolging. Ik wist ook helemaal niet dat mo motoren, motors van de politie een versneller hadden. Of ja, ik wist de inmiddels wel, want ik heb het jullie al een paar keer nu gezegd, maar... Ik vind het toch... Ja, ik gebruik het eigenlijk niet... Zo. Ik gebruik het eigenlijk niet bij een motor, want dat vind ik toch niet echt passen. Omdat ik ze zelf nooit echt zie met... Uh of hoor met versnellen. Ik zie... Ik heb het sowieso echt... Bijna nog nooit een motoragent of een motor, uh, politiemotor met spoed zien rijden. Laat staan dan met een sirene. Ik, die zie ik echt bijna nooit. Links vrij, oké. Okay. Oké, okay, verdacht verdachte is ontsnapt. Dat betekent dat we gewoon een weg weer gaan vervolgen. Dat kan raar zijn voor de mensen als ze opeens uh, met spoed worden ingehaald. En vervolgens rijdt de motor gewoon weer verder. Alsof er niks aan de hand Dus ja, dat kan. Uh, voor mij, ik moest een flink stuk omrijden. Wat is dat? een taak. Uh, achteraf was het voor mij 100 meter geweest. Want ik vertrok daarachter. Maar ja, ik weet niet dat hij zo een rondje rijdt om hieruit te komen. Dat kan ik niet weten. Dus een uh, keer beter. Mm -hmm. Daar zit er echt geen logica in. hè? Ik laat hem nu maar even. Ik ga hem meteen maar daar zit er geen logica in. Dat is twee voor rechtdoor. En vervolgens als je samen rechtdoor gaat. Dan, dan wordt je afgesneden. Omdat er maar één baan is aan de overkant is te raar hè hé hey. hallo dat zag ik stoppen dat is verlaten plaats ongeval daar word je voor aangehouden Uitstappen. sleutels hier hier de mij goed je gaat nergens je gaat uitstappen, je bent aangehouden, verlaat de plaats van ongeval. En ze ligt er nog steeds, dus ze zal gewond zijn. Staan blijven zeg ik. Hier komen. Ik heb je al vaker aangehouden, ik ken ze uiterlijk. Goed. Even kijken of ze nog ligt of dat ze is weggespaand. Nee ze ligt er nog. Ze hebben een spoed al plaatsen, iemand aangereden, niet aanspreekbaar. En een update voor de melding hier: één iemand aangehouden voor een verlaten plaats. Ambu is onderweg, verdachte wordt naar het bureau gebracht. Zijn auto is al weggespand, dat scheelt mij toch wat uh, takelwerk. Ambu is aanrijdend. zet hem even zo neer dat ze een beetje eromheen moeten rijden. Goed, wij wachten even op de ambu. Een bericht voor alle wagen. Een ja, ja dat kan ook niks mee. Even zijn. Dan moet je iemand anders naartoe sturen. Del op de snelweg wordt iemand overvallen. Ik hoor eens aankomen. Hoi, hier langs. Daar wordt geschoten. Ik kan er nog steeds niks doen. Sorry, ik heb hier een andere melding. Daar gaan we zo meteen even kijken. Ah, de melding is los. Oké. Okay. Goed. Hier worden dus letterlijk nu achter elkaar aangerend over de snelweg en geschoten. Ja, ik kan niks. Hoe vervelend het er ook is, maar ik ben hier gewoon even druk bezig met een aanrijding. Mogelijk dodelijk. Wordt gereanimeerd. Ja, daar wordt geschoten. Witte bolletjes zullen zo. Ik denk tot de ene van de twee... Oh nee, toch niet. Ik dacht even tot de ene van de twee met volle snelheid was weggereden, maar... Ja, mevrouw leeft, mevrouw overleeft, de aanrijding. Uh, dat betekent dat met spoed waarschijnlijk zal worden overgebracht naar het ziekenhuis. Dat weet ik eigenlijk wel zeker, want ze is gereanimeerd op basis van of na een aanrijding. Dus niet na een hartstilstand, maar gewoon zo hard aangereden tot ze eigenlijk daardoor de hart ermee stopte. En dat is heftig. Uh, vaak overleven de mensen dat ook niet. Op het moment dat zij in de ambu zit en de ambu, sinds sirene is aanzet, ga ik nog even snel de snelweg over om daar laten kijken wat daar in godsnaam aan de hand was. Nee, dat ga ik nu doen. Ik, uh, ik geloof het wel. Deze melding is ten einde. Goed werk. Kan ik hier omlaag? Zou ik dat kunnen maken? Ik maak het gewoon. Te of iemand loopt of ligt of staat hier oh, is een wapen. politie handen laten zien wapen laten vallen laten vallen loslaten zo die was vol dat was niet te bedoelen maar wel uh, veilig zijn we geraakt nee niet geraakt Mensen allemaal even stoppen, voertuig stoppen, heel goed, ze gaan allemaal aan de kant, ze zien mij hier staan, ik wil wel met spoed. 1202 OC, we komen dan. eentje erbij voor wegafsetting. OC. We en een ambu wederom. Ik ga snel mijn motor pakken, blauw aanzetten en hier de, de wegafzetting uh, verzorgen. Altijd in de richting waar je het verkeer naartoe wilt hebben, je ziet de pijl rechtdoor. Dus ze willen niet, naar, ze willen niet te snelweg af, ze willen hier gewoon rechtdoor. Ik denk dat je de strepen in die richting zet naar voren. Uh, is aanrijdend. Dat je dus uh, het verkeer daar naartoe leidt. Al snapt niet iedereen dat zoals deze vrachtwagen. En wordt er een klein chaosje. Maar goed, man is uit. Ambu is onderweg. Wij gaan even moeten wachten. Maar ja, we kunnen er ook laten liggen en dan is het weer onrealistisch. Dus, uh... Wat ik wel ga doen... Maar deze zal het niet overleven, want ja, die heb ik vol in het hoofd geschoten. Um, is zo zometeen even deze weg volgen, dus de snelweg. Um, want ze renden toch achter iemand aan en ze schoten op iemand. Dus misschien loopt die hier nog ergens op de snelweg. Ja, de eerste persoon die we lopen op de snelweg aantreffen, zal gegarandeerd iets te maken hebben met deze melding. Want ja, het is niet dagelijks als je iemand op de snelweg tegenkomt die loopt... Deze melding is ten einde. Goed werk. Zo, mijn ondernemer komt ook. Gelukkig zijn die altijd snel hier. En dan uh, is het uh, opgelost. Zo. Ik kan nog een motje krijgen van iemand. Dat je... Um, uh, dat je niet meer zo'n plastic zak krijgt als deze, die je nu ziet, maar echt een brancard met een lijkzak. Dat is wel vet, maar ja, die heb ik nog niet erin gezet, moet er nog even naar kijken. Maar dat wordt dan uh, allemaal geregeld. Het is zelfs weer die we net zagen, Hoe weet hij ook alweer. Die ik op zijn hart heb gedrukt dat hij normaal moet doen dus neem meisjes uh... voor die en is dat je bericht vallen alle verkeerd en verkeerd en verkeerd en verkeerd en verkeerd en verkeerd en verkeerd en verkeerd en verkeerd en verkeerd Aanrijding letsel uh, persoon is doorgereden. De dader is doorgereden. 1201 door naar ik heb zicht op de verdachte. 1 Adam, 12. Dat is verhoord. Ambulance is onderweg. Uh, die hoor ik. Hallo. Kunnen we vertellen wat is gebeurd? Dank u wel. is bijna te plaatsen, hopelijk rijdt hij niet op de snelweg. Maar ah oh, nee, daar komt hij. Ambulance gaat het slachtoffer uh, meenemen en wij gaan hier naartoe kijken of we de verdachte kunnen aantreffen. hier natuurlijk kijken of we de verdachte kunnen aantreffen en dat wordt een lange rit en dan gaan we heen door middel van vrijstelling dus uh, wat sneller dan mag en wat uh, meer door rood dan mag 826 8 6. dit is hem. 12 ik heb zicht op die. Oh die RS4. Dat is niet mooi. Hij lijkt te stoppen. Goed, dat hebben we flinke schade voor. En het raam, dat is helemaal uit. Goed, hallo meneer. Hi. We gaan even een ID zien, een rijbewijs bedoel ik daarmee. ID kan wel, maar ik wil liever een rijbewijs zodat ik weet of u die heeft. En die heeft u niet, want die is uh, ingevorderd door ons. U mag in ieder geval even uitstappen u bent aangehouden voor een verlaten plaatsongeval. Uh, Stop, daarbij zal zware mishandeling bij komen, want de persoon was ernstig gewond. Uh, dan wel dood. We gaan naar het bureau, het voertuig nemen we mee, die kan sowieso niet echt uh, veilig verder rijden op deze manier. En uh, we rijden met een ingevoerd rijbewijscontrole bij. Dat is gehoord. Volgt hier in eerst als bericht voor alle wagens, een voor alle wagens. We are code Er zijn geen eenheden meer nodig. Een brief voor alle wagen. Stolen voertuig. Stolen en die rijdt hier recht op mij af. Die gaat er vandoor. Oké. Okay. Nou ah, dat kunnen we niet doen. Nee. Oh shit. Verkeerde keuze. Uh, hier moet ik op. Ik ga niet uh, tegen het verkeer volgen, Zeker niet met een motor. Dus dan ga ik met het verkeer mee. En dan volgen. Hij gaat er in ieder geval wel vandoor. Hoge snelheid, zeer hoge snelheid, tegen het verkeer in. Eenheidjes erbij. Hij gaat tot de voet vandoor zei. Wel even hier tegen het verkeer in, als dat maar goed gaat, niet helemaal. Stoppen! Staan blijven! Aangehouden! Vaallijk rijgedrag. Rijden in een gestolen voertuig. Diefstal van een voertuig. Uh, Negeren stopteken. Ja, dat is wel even mee. Uh. Oh. We hebben een verdacht voertuig hier, een 046 uh, 46EEK572, daar zouden mogelijk uh, uh, dat, vluchtelingen achterin mee reizen. En dat mag niet. In. In, uh, um, we gaan even goed luisteren en um, observeren of de bestuurder zich ervan bewust is. En zowel wordt hij aangehouden voor smokkel, mensen-smokkel, en zo niet, dan uh, worden alleen de uh, vluchtelingen aangehouden. 03 3, dat is een busje, vrachtwagen met een laadbak achterop. Is. Maar goed, uh, we wachten weer even tot we een beter beeld hebben van waar de verdachte zich bevindt. Of waar de vrachtwagen zich bevindt. We hebben traffic alert in uh, downtown Daarachter. Rechts vrij. Ja, een zicht door de zee Ook gaat er vandoor denk ik. Ja, gaat er mogelijk vandoor. Ik wil rechts langs. nou links langs. Opteken gegeven. Hij is tot stilstand gekomen of zij. Uh, hier is een mooie. Hij is een mooie parkeerplaats ofzo. Als ik hem zo naar binnen leid tot hij mee kan rijden. Oh, knal ik zelf ergens op. Goed, dan kan hij in ieder geval geen kant op. Zullen we daar al eens mee beginnen? Goed! Goedemiddag ja, meneer, hallo. Hallo. Wij hebben de sleutels van een voertuig. Dankjewel. Merci. Goed meneer, ben u wel mee bekend dat mogelijk mensen... Ik hoor iets achterin meereizen. We hebben de rijbewijs van nu alvast, die hou ik even bij me. Herbert, Tolland. Goed, oké. Okay. Hallo politie, ja, uitstappen allemaal. Hier komen. Oh daar! Allemaal oh, oh, staan blijven, handen wakker, ik ze kan zien. ze zijn allemaal aangehouden. Goed, die eigenaar die heeft er duidelijk niks mee te maken, is erg geschrokken. Um... OC ga ik er netjes erbij, want ik er kan zoveel uh, handboeien heb ik niet. Nu maakt dat verder niks uit, want ik uh, kan gewoon uh, blijven arresteren. Maar normaal gesproken heb ik uh, niet oneindig handboeien. Heb je er maar één paar. De bestuurder werkt mij netjes. Kamer ja, graag 12.05, uh, ik ben onderweg. Oh blijf wel even staan hè. Dat is verhoord. Blijf wel even uh, wachten. Ik wil hier even een verklaring en zo gaan uh, afnemen. Oké okay, guys, uh, listen up. Uh, you are all uh, arrested and you uh, go to the police station. Thank you. Nou dat was in mijn beste Engels even oh, uitgelegd. Uh, Lekker bezig collega's. Dat ze zijn aangehouden, want het zijn natuurlijk illegale mensen. Dus die zullen geen Nederlands spreken, want dan zijn, zijn ze al lang in Nederland als ze dat taaltje beheersen en ze van Curaçao of zo komen. Maar, um, dus het uh, is dus, uh, duidelijk gemaakt. Vier aanhoudingen, vier illegale immigranten, oftewel vluchtelingen in de achterkant van een vrachtwagen aangetroffen. Dat kan op de voorpagina van de telegraaf van uh, NOS van weet ik veel welke krant en welke nieuws dat allemaal maar goed oké okay, meneer even het volgende ik begrijp dat u er niet veel van af is het kan zijn gebeurd op een op weg hier naartoe uh, dat is uh, ja ik weet niet of u via Calais of zoiets het daar geloof ik veel uh, achterin klommen terwijl u was aan het slapen of iets um, ja, wat is het Ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik heb het nog nooit gehoord wat de politie ermee doet. Kan ik een verklaring? Ik wil graag even een verklaring bij je opnemen. Knoppelig, dat is hetzelfde. Oké, okay. ja, maar is uit. Goed, meneer. Mogen we weg vervolgen. U gaat geen keuren voor mij krijgen. heb u gegevens. voor verder alles in orde. Zullen de deuren dicht doen. De sleutels heeft hij terug. Zo, alles is dicht. Je mag uw weg vervolgen. Moet je misschien de sleutels teruggeven? Alsjeblieft. Oké, okay, mensen. Ik ga iedereen bedanken voor het kijken. Dat jullie een hele vette video vonden. Of in ieder geval leuk. Uh, mooie motor. Shout-out aan Team Emma. Dat hadden we nog niet uh, gedaan. En ik zou zeggen tot de volgende over twee dagen. Zoals altijd. Au, dankjewel. Doei.